Hallo iedereen, vandaag gaan we Hutspot maken. Hutspot is een stamppot gemaakt met ui, peen en aardappelen. Die gooi je samen in de pan, laat je koken zodra het gaar is. Giet je het af, laat je klein wat, beetje water in zitten en dan stamp je het met de stamper. Laten we beginnen. Voor de Hutspot hebben we nodig, uiteraard... Aardappelen, ik heb kant-en-klare aardappelen. Ik heb een hekel aan schilderen. Een beetje grote pan, dus 10 liter. Moet lukken, denk ik. daar ja, staan wij. Het pot, Hele kilo. Ik heb 1200 gram aardappels bij de way. Spekies was En zo, Deze mislukt nooit. En nu ik het gezegd heb, gaat hij gegaan dit mislukken. Ja, gaan we zo even beginnen. We plunnen alles bij elkaar in. Ik heb de aardappelen. Ik heb de aardappelen gezien. Die pleuren wij er al Dus dan heb je hier mooie dikke tenengarels. Ziet er nou lekker uit, of niet? dan doe ik hem vergeten de klering op te laten. Die ja, gaat veel in de water. Die is wel positief. Ja, onlaten. Zo houden. Dik, dik, dik. Pleur er zo nog een beetje zout op. En dan gaat hij op, op het gaat. En dan gaan we later koken. Zo moet je gewoon als maak doen. Oh wat er in diep. Nou, die laten wij uh, staan totdat het water kookt. Op het moment dat het water gekookt is, dan zetten we zacht. Hoor er ook was erbij. En dan begin ik met de jus en de spekjes. Begin ik dan te bakken. In de tijd dat alles klaar is, dan kun je alles bij elkaar flikkeren en dan kun je eten. Dus ik wacht even tot het water gaat koken. Op het moment dat het kookt, dan zie ik jullie weer terug. Hij kookt bijna. job. Je hebt één voordeel. Je hebt geen boter nodig. Dat is Die gaat morgen weg. Als het goed is, moet die voor twee dagen zijn. Dus als het goed is. Ja, bijna. Volgens dat ik ben ontzettend ongeduldig met koken. De hele tijd een nummer in mijn kop zitten, Dat is zo vervelend. Die komen erbij. En dan laten wij plus minus 20 minuten koken. Ik hou me nooit aan de tijd. Ik ga straks gewoon met dat mijn me poten inbreken. Op het moment dat ze post gevoelsmatig haar zijn. Maar dan gieten we het af. Nou, nee, de aardappels zijn gehaald, dus dan gaan we gaan zo het hele zotje afgieten. En daarna begin ik met uh, spekjes heb ik al. Dus het begint met de juke. En de spekjes ga ik weer eventjes opbouwen. En dan gaan we verder. Nou, ik weet niet of je kunt zien, maar ik laat echt een klein bodempje water laat ik zitten. daarmee ga ik stampen. We maken wij de stampen en hey, dan gaan we stampen. We gaan gewoon kijken. Hoe we je het zelf hebben? Wil je het echt fijner hebben? Wil je het niet fijner hebben? Wil je een stukje aardappels hebben? Wil je het niet hebben? Gewoon oh, een eigen smaak. Op dit moment kun je er uh, melk en boter in gooien. Ik doe het zelf niet. Maar dan krijg je dus meer een soort aardappelpuree. Idee. Leuk feitje, ik wist het niet. In 1574, toen de dijken bij Leiden werden doorgestoken en de Spanjaarden zich plotseling terug trokken, plunderden de, de hongerige Nederlanders hun kamp op zoek naar eten. Daar vonden ze een pan bon met groentebrij die al snel bekend zou staan als hun spon. Het bestaat dus al vanaf de 15e eeuw, ik wist het zelf niet. Gaan we beginnen met de zuur? 25 gram. Zo. Uh, dat ongeveer zijn. Als de boter gesmolten is, gooien wij hier 250 ml water. En een zakje jus, instant jus. Dus alleen maar een kwestie van roeren en even aan de kook brengen. Twee minuutjes door laten koken en je kunt eten. 250 ml koudwater. Pluieren wij erbij. Maak wel eens een foutje met hoeveel water en boter ik nodig heb. Maar En dan hebben wij lunch. is ja, dus al bij deze video. Ik hoop, uh, ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een recept namaken. Dit is trouwens een recept die ik uh, uh, van mijn moeder heb. Dus dit is niet het zelfgemaagd recept of zonder recept. Het is niet van internet af. Mijn moeder deed dat al zo en ik doe het net op dezelfde manier. Dus ja, uh, ik hoop dat jullie ervan uh, genoten hebben. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer te zien. Ja, Laters. I'm yeah. sorry.